Paniek op de beurzen, de meeste aandelen gewoon in het rood. Heel veel vette games erbij, enkele gamen en crypto kunt verdienen. Maar wat zijn dan precies de voor- en de nadelen van een ETF? Dat jij zelf jouw grootste vijand bent tijdens het beleggen. Dus ik zeg kopen, speculatief kopen het aandeel Nike. Wist je dat je ook kan beleggen in goud? Dan laat je eigenlijk heel veel belastingvoordeel uh, liggen. Nou, mijn doel is voor belegging natuurlijk om fired te worden. We are making a special giveaway of 3 tickets for ETH en 3 tickets for DeFi Day. In dit talkshow behandelen wij beursnieuws, belegging praktijk, Tech versus Fund.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 En je ziet dan eigenlijk meteen een reactie op de aandelenmarkt. Dat was uh, ja, gedurende de Aziatische handelssessie. Je ziet dan meteen die aandelen 2, 3, 4 procent uh, omlaag gaan die beurzen daar. En uh, ja, ook voor de Europese handel, dan zie je eigenlijk al van ja, alles. Uh, paniek op de beurzen, uh, de meeste aandelen gewoon in het rood. En echt uh, het enige wat je ziet is dat uh, ja, de olieprijs, gasprijs loopt op. Uh, olie, door de, de 100 dollar weer vandaag. Ja, ook goud uh, zie je oplopen. Ja. En misschien defensieaandelen, zoals een Lockheed of een Raytron, die, uh, die stijgen op een dag als vandaag. Maar uh, ja, paniek op de beurs uh, en heel veel in het rood. Waar ga je dan in zitten? Want ik las op Finemais, las ik um, de agrarische sector. Is een, uh, een goede sector om in te zitten in dit soort uh, tijden. Ja, klopt. Um ja, het zit namelijk zo. Rusland is het uh, grootste exportland van graan en, uh, en uh, zulke grondstoffen. En ook Oekraïne is een heel belangrijk land uh, voor de export daarvan. Het staat volgens mij de top 5 ook van grootste exportlanden. Mm. En ja, Oekraïne wordt wel eens de graanschuur van Europa genoemd. Ja. Dus nu ja, met die situatie Rusland-Oekraïne uh, ja, ontstaat er best wel wat uh, ja, onrust op die markt. Ja. Uh, over de ja, aanbodkant en daarom dat die prijzen uh, nou hard oplopen. Moet je daar dan ook uh, meteen in gaan beleggen? Uh, het kan natuurlijk wel. Als jij denkt van nou die trend gaat doorzetten, dan uh, kun je dat zeker doen. Mm -hmm. Alleen die grondstofmarkt, uh, ik vind het zelf altijd uh, best wel lastig. Uh, je moet eigenlijk best wel een expert zijn op, uh, op dat gebied, omdat ja, het is een wereldwijde markt is. Uh, er spelen zoveel factoren. Je moet er echt heel diep in zitten. Wil je daar goede vooruitblik op kunnen werpen? Uh, kijk, bij een aandeel kun je, kun je de kwartaalcijfers bekijken, kun je de outlook van het uh, management kun je zien, je kunt heel ja. veel lezen. Uh, dus bij een bedrijf kun je denk ik iets beter inschatten hoe dat zich allemaal gaat ontwikkelen. Stel uh. je wil wel in die grondstoffen zitten, zijn er dan makkelijkere manieren om daarin te zitten? Ja, op de beurs kun je vrij gemakkelijk grondstoffen verhandelen. Uh, je kunt uh, bijvoorbeeld een ETC kopen, oh. dat is een soort ETF, maar dan Exchange Traded Commodity. En die oh. volgt eigenlijk gewoon de grondstofprijs. dus die kun, je, ja, die kun je gewoon verhandelen. Ja, dat is een goede tip. Maar Oké, okay, dan moeten we wat meer in de aandelen zitten. Dan mm. denk ik natuurlijk, um, Nou, er komen zo meteen wat cyberattacks. Mm -hmm. Dus moeten we dan in de cyber security aandelen gaan zitten? Of? Ja, er is uh, misschien niet uh, 1, 2, 3 van nou, er gebeuren nou een heleboel uh, cyberattacks. Dus laat ik die aandelen maar kopen. Je ziet wel nu uh, met Oekraïne-Rusland inderdaad ook een heleboel van die cyberaanvallen. Uh, en je ziet het steeds vaker. Dus echt iets nee. van de laatste paar jaren. Uh, dus het is wel echt een trend. En er zijn ook steeds meer bedrijven die, uh, ja, die zich daarmee bezighouden en die meer omzet genereren. Uh, ja, omdat het uh, een steeds belangrijker thema wordt. Ja. Uh, je ziet bijvoorbeeld dat een uh, Crowdstrike en Zscaler scale Amerikaanse bedrijven die zich richten op cybersecurity, zijn de afgelopen paar jaren ja, enorm toegenomen in mm -hmm. waarde. Alleen om nu te zeggen van nou, het gebeurt nu ook in het, dus laat ik maar cybersecurity aandelen kopen. Ja, zo makkelijk is het helaas niet. Uh, ja. Ook mede omdat het, het, het zijn uh, technologiebedrijven... Mm -hmm. uh, over het algemeen vrij forse waardering, hard opgelopen. En je ziet uh, sinds begin dit jaar dat met name die technologie-aandelen, die zijn hard onderuit gegaan. Uh, en dat is echt een trend, is een verschuiving van groei naar waarde. Dus om nou te zeggen van nou laat ik uh, cybersecurity-aandelen kopen, dat ja, het ligt iets genuanceerder dan dat. Uh... Het is niet zo makkelijk. Nee, klopt. Nee, en, en je had het inderdaad uh, over de tech, dus toch wat meer groei, uh, moet je eigenlijk een beetje van weg blijven. Dat zei je de vorige keer ook al, inderdaad. Mm. Um, maar toen hadden we ook de rente en inflatie besproken. Hoe zit het daar nu mee? Toen hebben we inderdaad ook over technologieaandelen, rente en inflatie gesproken. En toen eigenlijk gezegd van ja, die technologie, die draai van technologie naar groei, of van groei en technologie naar waardeaandelen, ja. die is heel duidelijk aan de gang. Zeker toen omdat net naar buiten kwam dat ja, die rente, die verhoging die zit aan te komen. En ja, die trend heeft zich wel doorgezet, dus je ziet de afgelopen twee maanden... Ja, technologie is de slechtst performende sector sinds begin dit jaar. Ja. Uh, een heleboel aandelen die ook echt gewoon uh, 20, 30, 40, 50 procent... Uh, zijn gedaald in een paar maanden tijd in die technologiehoek. Ja, die renteverhoging, die zit er aan te komen. Dat hield de markt al een uh, aantal weken echt bezig. Klopt. Alleen nu met die situatie in Rusland uh, met Oekraïne... Uh, ja, wordt het wel iets complexer, omdat ja, die beurs die beweegt nou best wel wat. Ja, we weten niet wat er de komende weken gaat gebeuren. Uh, ja, als het echt verder escaleert, dan kun je niet zomaar die rente gaan verhogen, want het ja, is nog een trick om die markt weer naar uh, ja. beneden te halen. Dus, ja, het wordt allemaal wel wat complexer nou met die renteverhoging. Oké, okay, en, en hoe zit het? want die inflatie die gaat natuurlijk ook alleen maar omhoog. Wat er nu gebeurt in Rusland en Ukraine, ja, de olieprijs loopt verder op, de gasprijs ja. loopt verder op. Uh, ja, dat is slecht voor die inflatie, want die neemt nog meer toe. Uh, dus ja, dat, is, dat, dat komt er ook nog eens bij kijken. We gaan uh, zien hoe het uh, ja, de komende weken gaat ontwikkelen en ja. Uh, ja, wat dit allemaal uh, gaat opleveren. Nou, we gaan het zien uh, de komende tijd. En uh, hopelijk hebben we de volgende keer wat uh, beters uh, te bespreken. Fondsen en ETFs. Thomas, jullie zijn onlangs begonnen met het aanbieden van crypto-ETFs. Wat zijn dit? Crypto-ETFs zijn in zekere zin vrijwel het hetzelfde als ETFs die je ook op de aandelenmarkt kopen. En wat crypto-ETN's anders zijn, is de achterliggende structuur van de ETN, zonder al heel complex te maken. Um, is dat je in principe, um, in plaats van een aandeel te kopen in een fonds wat bij een ETF gebeurt, verstrekt je eigenlijk een lening aan het fonds wat wij hebben. En met die lening gaan wij vervolgens cryptocurrencies kopen. En daarbij heb je als belegger één op één exposure naar de onderliggende crypto. Wij regelen de bewaring, de security, al die, al die dingen waarbij je bijvoorbeeld bij andere aanbieders dat soort voordelen niet hebt en het via een crypto exchange moet doen, waar je zelf je key moet bewaren, dat soort dingen. Wat best wel voor minder mensen technisch uh, wat lastig is en dat, dat regelen we allemaal voor jou. Hoe koop is en hoe schaf je ze echt aan? Hoe handel je er echt dus in de ETN's? Ja, het is hetzelfde als met een, uh, een aandeel wat je koopt via je eigen broker. Dat kan de Giro zijn, Links of, uh, of Saxo ja. en Bink. Wat zijn nog meer de voordelen van een ETM? Waar je nu crypto kan kopen, dat worden wel steeds grotere partijen, maar voor heel veel Reguliere beleggers, die hebben eigenlijk die dat soort risico's niet lopen in, de, in die crypto-wereld. En dan is het gewoon makkelijk om via een gereguleerde partij als VanEck, met gereguleerde structuur, gewoon te kopen en, en alles wordt bewaard aan de achterkant, daar ben je van verzekerd. Um, en, en, en dat is eigenlijk de meest simpele manier om crypto te kopen. Ja. Zonder dat je security-keys hoeft te bewaar, zonder private-keys, zonder alles soort dingen. Ja, dat is gewoon heel veel gedoe omheen wat je nu Alle romslomp. We hebben hier eigenlijk comfort via deze items. Ja. ja Nou, hoe zie jij? de toekomst van ETN's? Dat is echt een leuke vraag, want... Um, dat gaat natuurlijk breder dan crypto ETN's. Dus ik denk dat de hele financiële markt... uiteindelijk op blockchain rails gaat draaien. Uh, dus nu... je kunt het een beetje vergelijken met een uh, analogie van een weg. Dus je hebt nu eigenlijk een soort paard en wagen. Dus, uh, ben ik weet niet of je meer beledigt, maar het huidige financiële systeem... is toch een beetje een soort... Uh, uh, wat rijdt op een weg die functioneel is. Uh, laten we zeggen een zandweg. Het gaat prima. En blockchain is eigenlijk een soort uh, asfaltweg. Die toch al veel sneller en veel meer functionaliteit biedt voor snelle auto's. Mm -hmm. Paard en gaat daar prima op. Dat zie je dus nu in de crypto etn op een huidige infrastructuur. Een beetje uh, dat omgekeerde. En straks kunnen die, uh, al die financiële producten op blockchain rails draaien. Blockchain wegen. En dat zal veel sneller zijn en veel transparanter en veel makkelijker. Um, dus het, ik zie de toekomst meer dat dit soort producten uiteindelijk een soort blockchain funds uh, gaan zijn. Wij gaan met Kuske, houden we ook altijd een, een Kuske portfolio bij. Ja. Um, en we schaffen we altijd nou ja, wat, wat producten aan die, die worden genoemd in de show. Ik zag natuurlijk uh, een aantal van de ETN's. Ja. Um, je hebt natuurlijk de Bitcoin en volgens mij de Ethereum ook. Bitcoin, Ethereum, uh, Polkadot, ja. Solana, tron Cardano? Avalanche, Polygon, Alles. En uh, we Bijna. hebben een mandje, daar zit Cardano in, ja. ja. ja klopt. En wat moet je eerder voor een mandje gaan of zeg je je kan eigenlijk beter gewoon voor een specifieke of misschien een combinatie van specifieke... Tendenten. Ik denk dat het mandje het meest praktisch is voor beleggers. Ja. Um, ja, je hebt Exposure naar de grootste cryptocurrencies en een, en een paar wat kleinere mm -hmm. um, en het is goed afgewogen. Ik ben zelf um, zo'n mandje, ja, ik denk dat dat het meest praktisch is. Op ik ben nog zelf steeds voorstander van, hou het gewoon heel simpel. Uh, en neem een paar exotische assets. Nou, dan heb je dat mandje, is het eigenlijk wel. Of je zegt, ik koop Bitcoin en Ethereum en ik koop de rest van de ETN's. Met Bitcoin en Ethereum ben je er eigenlijk ook. Dus als je crypto exposure wil hebben en je vindt crypto interessant. Ja, je kunt gaan zoeken naar die ene crypto die keer duizend gaaf. Dat doen heel veel beleggers. Ja. Ja, dat snap ik ook heel goed. Dat doen we allemaal. Kans is wel uh, heel klein dat je die vindt. Als je hem hebt, dan uh, good for you. Dat is uh, goed gedaan. Maar... Um, als je dit voor de lange termijn wil doen, is het denk ik gewoon goed om, um, om te beginnen rustig en rustig een beetje uh, te kopen en daar een plan voor te maken en dat over een periode van vijf tot tien jaar doen. En dan denk je dat ik over vijf tot tien jaar, dan ben je wat ouder, dan heb je een mooi crypto portfolio als je dat heel gedisciplineerd doet. Dan ben jij een hele blij man of meid. Ja. Ja, je zegt vijf tot tien jaar, um, dat is ook een beetje de horizon voor, voor crypto opleggen ja. van lange termijn. Ja, dat zou ik wel doen. Je kunt, tuurlijk kun je speculeren. Uh, dat, uh, dat doen heel veel beleggers. En dat is er helemaal niets mee. mee. Um, maar ik denk uiteindelijk het doel van beleggen is dat je over de lange termijn een, een financieel aantrekkelijke positie hebt. En een lekker fijne leven hebt. Dat, dat is uiteindelijk het doel, denk ik. Dus je kunt gaan gokken op de korte termijn. En dat uh, staat iedereen vrij. Uh, of je kunt zeggen, nou ik, bouw een, uh, ik maak een plan en ik bouw een langetermijnportfolio. portfolio. En ik denk dat je daar, het is misschien wat saaier. Dat snap ik ook wel. Uh, nee, ik denk dat als je crypto in je portfolio hebt, dat het niet Zoals super saai bij is. Bij niet saai is. Ja. Maar ik kan me goed voorstellen dat jonge beleggers uh, al snel verveeld en als het niet een keer tien gaat binnen een week. Ja. Dus uh, misschien kun je, kun je met een heel klein deel dat soort risico's nemen. En het, het grotere crypto-portfolio-deel dat je daar wat een, een vaste plan voor maakt. Ja. Ja. Ze zeggen dat crypto bood voorheen eigenlijk een beetje um, hetgeen wat goud ook uh, bood tijdens. Een crisis, ja, een soort van ja, ja, ja. stabiliteit binnen jouw portfolio, ja, ja. Um, geldt dat nog steeds? Ja, uh, ja ik denk wel op de lange termijn. Ja, ik, de lange termijn komt vaak terug. Uh, crypto is zo volatiel dat je je kunt korte termijn eigenlijk helemaal niks zeggen. Het gaat, je zag bij die inval van Oekraïne dat naar beneden schoot, binnen 24 uur was het terug op dezelfde prijs. Nu is het zelfs wat gestegen. Het uh, feit is dat het op de lange termijn heel laag correleert. Dat betekent dat het heel veel weinig uh, dezelfde prijstrend uh, neemt als andere assets. Mm -hmm. uh, dat, dat is voor beleggers interessant, omdat je wil uh, diversificeren. De verschillende assetklassen hebben in verschillende bakjes... ...dat je een beetje stabiel vermogen kunt houden en kunt laten groeien. Uh, ik denk dat dat aspecten zijn die interessant zijn. Volatiliteit is nog steeds 80% per jaar. Uh, statistisch gezien, dus dat is gigantisch. Uh, ja, daar moet je wel uh, uh, rekening mee houden. Het wordt nog steeds gezien als het digitale goud. En de exacte functie van crypto en um, wat bitcoin gaat zijn binnen een crypto-economie. Taak mm -hmm. uh, is nog een beetje de perceptie van bitcoin. Bitcoin is eigenlijk in essentie een betaalsysteem wat globaal is. En het biedt mensen in een, in een omgeving waarin ze geen vertrouwensrelaties kunnen maar hebben. Dat is het internet het wel de mogelijkheid om dat te kunnen hebben. Dus je kunt op basis van Bitcoin blockchain vertrouwen creëren zonder dat je elkaar kent. En je kunt waarde overdragen en je kunt eigendom verifiëren. Nou, dat zijn allemaal bouwstenen voor een economie. En dat zie je eigenlijk in iedere cryptocurrency zie je dat terug. NFT's, hoe stel je? Ik, ja. ik denk dat financiële NFT's uiteindelijk veel interessanter zijn. Dus dan kijk je naar vastgoed, je krijgt naar leningen. Je krijgt naar, die kunnen ook allemaal heel specifiek in NFT's worden vastgelegd. En als je dat op een globale markt brengt en als je dat volledig liquide hebt, ja, ik vind dat super interessant, maar dat zal nog wel even duren. Nu zie je de eerste adoptie met uh, games eigenlijk. Ja. Games is heel sterk met NFT's. En ik denk dat zeker de jonge generatie, ik hoop dat ze het snel gaan doen, is er komen heel veel vette games uit. Heel veel vette games waarbij je en kunt gamen en crypto kunt verdienen. Um, echt? Ja, ja, dat wordt heel leuk. Oh, ja, En dat, dat dat wordt zijn, echt daar zijn dan acties aan, het uh, voor eerste voorbeeld van, we zijn natuurlijk allemaal een beetje imperfect. Maar dat, uh, ja, ik kijk er zelf ook naar, ik heb vroeger ook veel gegamed. En uh, ik ja, als ik crypto kan verdienen met gamen, waarom niet? Hoe dan? Omdat blockchain is, is, is perfect voor games. Omdat je, je hebt nu al bijvoorbeeld Fortnite of andere games. Ja. Je koopt dan ook al skins van, weet ik, van 60 dollar, weet ik, dat zijn best wel bedragen. Ja. En dan zijn ze niet van jou, dus ze zijn nog steeds binnen het spel. En oh. straks met blockchain kun je het helemaal van jou, kun je het dan anders oh, verkopen, kun je het markeren. Oh, dat is wel interessant, ja. Ja, dat is heel leuk. Maar dat stimuleert eigenlijk ook heel erg die, die metaverse. Ja, zeker. Toch? Dat hangt er allemaal mee samen, ja. ja. Ja, en crypto is eigenlijk... Want ik denk niet dat zo'n metaverse gaat niet gebruik maken van het traditioneel financieel systeem. Dat is wel heel onhandig, maar ja, dat weet ik veel ja. in. nog dat kost veel tijd. Maar. Dus het gaat gebruik maken van crypto en DeFi. En uh, ik denk dat dat de grootste adoptiefactor gaat zijn. Gaming. Er zijn 3 miljard gamers. Ja. Nou, dat is bijna de helft van de wereld. Worden. Ja, de gaming industry is booming inderdaad. Ja, heel booming. Ja, nou, heel leuk. Ja. Dus ik denk dat dat ook zeker voor... Uh, Jongens en meisjes die van game houden, ik zou het in de gaten houden. Gamefy. Ja. zoek maar eens op. game five ja. Jullie hadden volgens mij ook um, een ETF in de Metaverse? Zeker, uh, dus, dus een, een ETF, ESPO is er, ESPO. Mm -hmm. daarmee kun je eigenlijk beleggen in... Het hele metaverse verhaal. Ja. Um, er is een ETF, Digital Assets Equity. Ja. Daarmee kun je beleggen in de hele infrastructuur die nodig is voor, om crypto naar de man te brengen eigenlijk. Mm -hmm. Dus mining, dat zijn exchanges, dat zijn payment of on rails. Semiconductors. Ja. Hele belangrijke in het hele metaverse verhaal. Want dat is overal nodig, ja. Zelfs om crypto te minen. Ja. Dus die hebben we nodig. Um, en er zijn nog een aantal ETF's. Misschien uh, kan ik die na de podcast trouwens toch niet opnomen. Kan ik het, uh, kan ik het even doorspelen. Top. Cool. Um, maar dat zijn wel de grootste, ja. Beleggen van partijen, Beleggers Academy. Oké, okay, ja, gespreid beleggen, dat hoor ik natuurlijk wel vaker, weet je wel. Gooi niet uh, alles op één paard of uh, op één nummer in het casino. Je wil het spreiden. Maar ik weet ook dat bepaalde aandelen soms wel een uh, paar honderd of een paar duizend euro kunnen kosten. Dus als jij zegt, oké, okay, ik wil uh, dat je in 500 aandelen, aandelen gaat investeren, dan heb ik misschien ook al snel 20.000 euro nodig, 30.000 euro nodig. Dus hoe kan ik dat dan aanpakken om nog steeds gediversificeerd te zijn? Ja, dus als je in 500 individuele aandelen wil gaan beleggen, dan heb je heel veel geld nodig en heb je ook nog eens heel veel transactiekosten, omdat je elk aandeel individueel wil kopen. Dus er zijn een aantal Financial Whiz Kids geweest en die hebben daar een goede oplossing voor bedacht. En die oplossing, die heet Exchange Traded Funds, ofwel ETF's. Nou, ik ben benieuwd wat is een ETF. Wat is een ETF? Ja. Een ETF is heel simpel een aandeel dat je koopt op de beurs, dat jou uh, naar al die andere aandelen exposure geeft voor ja, een fractie van de prijs. En exposure, wat bedoelen we daarmee? Dat betekent dat als je één ETF koopt, dan heb je eigenlijk een heel klein stukje van een heleboel aandelen. Dus in het geval van die uh, wereldeconomie, dat heet een index de MSCI World. Dat heeft ongeveer 1600 verschillende aandelen. Je kan een ETF kopen voor 60 euro en dat geeft je toegang tot die 1600 verschillende aandelen. En een index is dus eigenlijk hetzelfde als een, een ETF in dit, uh, hoe je dit nu verwoordt? Ja, dus de ETF die koopt alle aandelen in de index. Ah, oké. Okay. Oké, okay, nou dat klinkt dus een goede oplossing. Dus ik geef 60 euro uit en uh, eigenlijk is die 60 euro allemaal een paar centjes in al die verschillende bedrijven gezet. Ja, klopt. Dus als één zo'n bedrijf failliet gaat, dan verlies jij een paar cent. Ja, nou, dat, uh, valt, uh, dat is nog acceptabel natuurlijk. Klopt. Nou, die ETF's dat klinkt natuurlijk als een fantastisch product als je dat zoveel mogelijkheden geeft. Maar wat zijn dan precies de voor- en de nadelen van een ETF? Ja, dus het belangrijkste voordeel is dat je op een goedkope manier gespreid kan beleggen. Je koopt eigenlijk één ding en dat geeft je een wereldwijde spreiding of een spreiding in iets wat je zelf wil. Het nadeel is dat je daar wel een klein beetje voor moet betalen. En dat klein beetje, als je een simpele ETF hebt, dan kost je ongeveer 0,1% per jaar. En vergelijk dat eens dus met die vermogensbeheerder, 1% vooraf en 10% van de winst. Dat zijn al andere getallen, toch? Ja, zeker. Oké, okay, dus eigenlijk meer voordelen dan nadelen, begrijp ik. Beleggen, partij, Zoals SwingTrader Jordi van der Pas in de show van februari al heeft uitgelegd, dat jij zelf jouw grootste vijand bent tijdens het beleggen, zal ik je nu wat tips meegeven om jouw emoties in bedwang te houden. Jordi kon helaas niet zelf de tips geven, daarom neem ik het even van hem over. We kennen het fenomeen FOMO wel, fear of missing out. Je hebt het zelf ongetwijfeld wel eens meegemaakt. <laughs> ik in ieder geval wel. Denk bijvoorbeeld aan een story die je ziet terwijl je vrienden lekker op het terrasje zitten en jij hard moet werken. Dit kan ook gebeuren met beleggen. Je wordt tegenwoordig doodgegooid met de successtories van traders in aandelen of crypto die mooie winsten hebben gepakt met Tesla of Bitcoin. Je houdt het nieuws in de gaten of luistert naar je vrienden die een aandeel aanraden dat er aardig is gestegen. Maar pas op, 9 van de 10 keer heeft DCS de top bijna of al bereikt. Dus pak je eigenlijk helemaal niet meer zoveel winst. Een andere factor die jou beïnvloedt als belegger is de zogeheten confirmation bias. Als jij al enige voorkeur voor een bepaalde asset hebt, kan je onbewust geneigd zijn alleen de positieve aspecten van de fundamenten te bekijken. Dan is er nog een hele belangrijke, de loss aversion. Mensen gaan risico's liever uit de weg. Als ze dan al een risico nemen, denken ze eerder aan de impact van het risico dan wat het ze oplevert. Wat er dan kan gebeuren is dat je te lang aan een aandeel vasthoudt dat verliesgevend is, of juist te vroeg een aandeel verkoopt dat winstgevend is. In alle gevallen kan jij deze emoties al iets beter de baas zijn door een duidelijk plan te maken wat betreft jouw beleggingen. Stel een doel of doelen op voor jezelf en beslis aan de hand van je doel en je horizon hoeveel risico je wilt en kunt lopen. Kies dan één beleggingsstrategie en maak een assetallocatie. Meer over strategieën kan je teruglezen in de Kuske blog Portfolio. Vervolgens stel je voor jezelf regels op. Denk bijvoorbeeld aan een automatische incasso om automatisch een x-bedrag te beleggen. Of dat je pas koopt wanneer een aandeel ondergewaardeerd is. En dat je pas verkoopt wanneer het bedrijf zijn belofte niet meer kan waarmaken en het aandeel daardoor verlies maakt. Vervolgens is het belangrijk dat je goed onderzoek doet voordat je beslissingen maakt en blijf altijd kritisch. Houd altijd jouw doel voor ogen. Keldert je een aandeel aanzienlijk en word je angstig? Ga dan goed na of het aandeel nog past binnen jouw strategie en jouw doel. Als je nou meer wilt weten over deze gedragsfactoren, kan ik je aanraden de Prospect Theory van Kaneman en Tversky te lezen. Net zoals Jordi van de Pas de vorige keer al zei, kan het bewustzijn van deze factoren al een hoop helpen. Versus fund. Goedemiddag allemaal, mijn naam is Edgar de Haas van Training Strategie. Vandaag ga ik het met u hebben over het aandeel Nike, of zoals in de Verenigde Staten zo mooi zeggen: Nike. U kent het wel met de prachtige sportschoenen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 Top. En uh, nou ja, de FIRE movement, Financial Independence, and Retire Early is natuurlijk super populair. Ja. Um, hoe spelen jullie daar uh, op in als Brand New Day? Uh, we gaan daar niet specifiek uh, op in. Het is niet zo dat wij echt bezig zijn met de FIRE movement, mm -hmm. maar uh, we zijn er natuurlijk wel uh, bewust van. En eigenlijk zijn onze producten zijn al uh, onbewust helemaal geketerd naar die FIRE movement. Uh, want je hebt een enorme spreiding, mm -hmm. uh, je hebt enorm lage kosten. Uh, en je hebt die dividend-efficiëntie, waardoor je op de lange termijn uh, ja, veel meer rendement overhoudt. En dat is ja, voor mensen die fire willen worden, is dat best belangrijk. Inderdaad. Nou ja, binnenkort komen de belastingaangiften er natuurlijk aan. Ik las een blog ook op jullie website over de belastingaangiften. Ja, klopt. Heb je toevallig nog wat tips voor de kijkers? Nou ja, één tip. Als je jaarruimte hebt, dan laat je eigenlijk heel veel belastingvoordeel uh, liggen. Um, en het, ja, je kunt je jaarruimte van vorig jaar, kun je, die mag je niet meer uh, storten op dit moment. Maar je kunt wel misschien al je jaarruimte voor dit jaar uh, berekenen. Uh, en dan kun je, dat, kun je dat dit jaar op een pensioenrekening storten. En dus volgend jaar profiteren van heel veel belastingvoordeel. Oké, okay, en de jaarruimte, hoe doe je dat dan? Uh, nou, je hebt daarvoor een aantal dingen nodig. Uh, je moet weten wat je aan pensioen opbouwt bij een eventuele werkgever. Mm. Daar heb je een document voor nodig, het heet de factor A. Um, als je bijvoorbeeld zzp'er bent, ja, dan heb je dat document niet, want dan bouw je geen pensioen op. Mm -hmm. uh, dan heb je eigenlijk alleen uh, je inkomen van vorig jaar nodig. Okay. Uh, en dat vind je natuurlijk gewoon op, de bela op je belastingaangifte. Uh, volgens hoef je niet zelf uh, aan de slag met de lastige berekening. Wij op on onze website we hebben we gewoon een uh, hele eenvoudige tool, waarmee je een aantal uh, gegevens invult en dan komt je eigenlijk je jaarruimte, dus het bedrag dat je mag storten op zo'n pensioenrekening, komt er meteen uitrollen. Oh, Nou, dat is een hele interessant inderdaad. Ja. Top, nou bedankt voor de tips. Fire and Crypto Storytelling. In het Kuske-item Fire and Crypto hebben we ook altijd een deeltje storytelling. Waarbij een trouwe Kuske-volger, nou ja, zijn of haar verhaal vertelt. In dit geval is het een hele speciale, want ik zit hier naast merenge. En zij heeft het aandeel goed geraden. Netflix beraadt het aandeel. Daarnaast kan ik Marengen ook introduceren als het nieuwe Kuske-gezicht. Dus Marengen, nou ja. Vertel maar wat Ja, ja. vertel maar wat over jezelf. Nou, ik ben Marengen, ik uh, ben 25 jaar en uh, ja, ik kwam eigenlijk uh, door de belegsver uh, kwam ik in contact. Ja, zodoende ging ik me steeds meer informeren en ging kennis opdoen. En kwam ik er eigenlijk achter dat kennis opdoen over de beurs best wel heel erg complex is. Je hebt uh, verschillende <laughs> Ja. je hebt verschillende onderzoeken die gedaan zijn, uh, zoveel platform die ja, zoveel informatie verschaffen. Waar je ja. eigenlijk door boombos bos niet meer ziet. En, uh, en toen kwam kisten. <laughs> ja, ja, dat is ja waar je zo. eigenlijk wel echt ja, naar op zoek bent. Dus eigenlijk was het, ja, het was ook, zo ook het contact toen ik jullie zag, de belegsverf. Van, ja, goh, dit is eigenlijk precies ja. <laughs> hoe het zit. Je, je ziet door het boom het bos niet meer. Je wilt geïnspireerd raken, gemotiveerd raken. Maar je weet eigenlijk niet meer hoe. Ja. Dus, uh, en ook ja. een beetje dat eigen tijd. Tenminste, dat had ik heel erg toen ik... Uh, ...op zoek ging naar informatie over beleggen, dan uh, was het toch veelal wel saai. Weet je, ja. alleen maar tekst, uh, veel data en ja, helemaal je als je dat nog niet, <laughs> ja, als je nog niet zoveel verstand van beleggen hebt... Uh, ...en je eigenlijk ook niet helemaal erin zit om echt keihard te traden of zo... Ja. ...dan is die informatie gewoon too much en uh, haak je al gauw af. Dus ja. ik vond het heel erg belangrijk inderdaad om, om uh, content wat... Uh, Eigen tijd ze wat leuker te maken. Ja, ja, dus je gaat beginnen met boeken lezen als de, de standaard de intelligente belegger en mm -hmm. leerbeleggers Warm Buffett. En, ja. en um, ja, Rich Dad Poor Dad. Ja. En nou, nu dus het nieuwe boek ja. om, om <laughs> door te kunnen lezen. Wat ik heel erg belangrijk vind is een bepaalde groeimindset te mm -hmm. creëren. En um, de basis daarvan is dus de controle houden over jezelf. En dat Vindelijk is altijd nog een beetje lastig, ja. maar... Wat is jouw stip? Wat is jouw doel, zeg maar, met beleggen? Nou, mijn doel is voor beleggen natuurlijk ja. om fire te worden. En ik denk niet dat ik hoef te retire, ik wil altijd wel bezig blijven met werken ofzo. Ja, nee, dat is inderdaad ook mijn ding. Gewoon fire. Ja, dat Vanneer is eigenlijk. ja, eigenlijk. Ja, ja, ja. Nog een, eigenlijk een hele leuke quote. En um, ja, het is eigenlijk ook wel een hele bekende quote, maar ik denk onder de jonge beleggers wel onwijs belangrijk, ook op het gebied van de hard termijn denken, Alhoewel dat soms best wel lastig is, mm -hmm. maar het is echt heel erg belangrijk om na te gaan van dat de tijd in de markt veel belangrijker is dan tijd in de markt. Er is geen juist moment om in te stappen. Je moet het gewoon doen. Ja. En, uh, maar doe het gewoon wel, wel overwogen. Zet een doel op voor jezelf en een strategie. En ja dan komt het goed of buy gewoon random een keer iets ja. niet te veel natuurlijk niet het geld <laughs> wat je niet kan missen ja ja en ja. Uh, dan kan je altijd nog in verdiepen ja en wat jij inderdaad zegt gewoon doen is dat mijn ouders ook altijd gestimuleerd hebben bijvoorbeeld uh, ik vond het eng het was allemaal super spannend crypto vind je het interessant like de post deel het met anderen abonneer en volg ons op socials zet je notificaties aan I'm here with Eleanor uh, Eleanor is from Crypto Channel. can you talk a bit more about crypto Canal. Yeah, of course. Uh, thank you for having me. Uh, crypto Canal basically offers education, events, and consultancy services for the cryptocurrency industry. So it's yeah, very specific. That's really cool. You also do meetups and stuff, right? Yeah, I host uh, two meetups every month in Amsterdam. So I host CryptoTech and CryptoDrinks. Um, so yeah, those are two great meetups to basically gather the community in Amsterdam, specifically around cryptocurrencies and development. I think that's a very good combination. Crypto and drinks. <laughs> <laughs> yeah. Okay, crypto tech has a little bit of content uh, because I wanted to basically, yes, have drinks network but also like offer some knowledge to people. But crypto drinks is just drinks. So, two event like format. That. Yeah. <laughs> Can you give us a bit of an update about the, like the crypto world now? Yeah, there's a lot of things happening right now. And I think for a lot of people in the world, uh, especially regarding the conflict in, between Russia and Ukraine, uh, we're seeing what it means to have people locked out of their bank accounts or basically, you know, not being able to move funds. Um, and on both sides, I think cryptocurrencies have been really making a difference. Uh, Ukraine has been able to raise over a hundred million uh, worth of cryptocurrencies in support. Uh, so yeah, just to show that. Uh, cryptocurrency more than trading even though here i know we talk about investment a lot but it's definitely also as i mean you know a medium of exchange and to really be able to have this permissionless uh, network uh, electronic money that doesn't care about who you are or where you live you're hosting an event or like two events yes can you tell me more about it because i think it's just like really the top of the iceberg while there's like Yeah, more. I have to pinch myself a little bit mm -hmm. about this whole thing, but <laughs> yeah, thank you, I, I need it. Uh, but basically, uh, in short, um, DEF Connect is coming to Amsterdam. And DEF Connect is a new format uh, organized by the Ethereum Foundation and the, the DEF CON team, basically. I've I've never seen this. I've been cryptoing since 2017. You started earlier than me, actually, <laughs> with your own events. Yeah. Um, but I've never seen this much enthusiasm for Amsterdam coming especially from the Ethereum you know, ecosystem, honored really to be part of it and to be organizing myself ETH uh, day on the 18th of April and DeFi day on the 25th of April. So ETH day, basically, I'm trying to compact everything yeah. that's happening during the week into one day, because I realized that not everybody, well, you know, wants to go to a specifically a layer two or a ZK rollups event. We also have bunch of other events that are more open, um, and you have hackathons going on, so there's- A hackathon? Yeah. Hackathons happening at the birth. actually. Uh, the birth will be having a hackathon from the, I think, 22nd to the 24th of April. What is it? exactly? It's, uh, it's basically, <laughs> you put a bunch of developers together, you give them a list of challenges and companies that are like, okay, we want you to solve X, we want you to solve Y. Uh, there's prices going on, people can create teams and join to hack, basically. So you have a time limit and you're like, you're working really hard to oh, basically wow. solve something. That's It a hackathon. Awesome. And, and so tell me a bit more also about the second event. Yes, so DeFi Day on the 25th of April at the at, at the Packages Reicher actually. Um, that one is that one's going a bit more niche again, but basically we couldn't have a whole week dedicated to Ethereum's development mm -hmm. and whatever is happening currently with Ethereum itself without talking about everything that was built on top of Ethereum. So everything that's linked to decentralized finance, the whole DeFi world. Uh, so we're going to be specifically that event is dedicated to decentralized finance. On the 18th, Cusco will be there uh, on the ETH day uh, just to like check around what's going on. And we, of course, will film it. Um, and next to that, we have something special for you. Yeah. So. We're really happy, basically, for every Kuske fan out there and who wishes to be there for ETH Day or DeFi Day. We are making a special giveaway of three tickets for ETH Day and three tickets for DeFi Day. So maybe you have a chance to be there. Crossing my fingers for you guys. Thank you so much. Maak kans op een ticket ter waarde van 125 euro voor ETH Day of a ticket ter waarde van 175 euro voor DeFi Day. Vul het formulier op de website in.